Ha dag ondernemer Noortje Jamat hier van Verdienen met Video. Vandaag wil ik je voorstellen aan Katinka. Katinka is een super ambitieuze zakenvrouw die inmiddels meerdere bedrijven met heel veel succes heeft opgebouwd. En met haar bedrijf Power to Bloom helpt ze Nederlandse en Vlaamse ondernemers om een online business op te bouwen. En dit doet ze dus helemaal online vanuit huis in maar 20 uur per week. En ze verdient er een hele goede boterham mee. Nou, wie wil dat nou niet? Um, ik ben inmiddels meerdere keren waarheid thuis in België geweest. En wat ik zo leuk vind aan Katinka is dat ze zo super gedreven is en heel leergierig. En dat alles wat ze leert ook echt in de praktijk brengt. En alles wat ze zelf toepast um, en wat ook echt werkt voor haar bedrijf, dat leert ze ook aan haar klanten. Uh, maar eigenlijk het allerbelangrijkste vind ik dat ze helemaal zichzelf is en dat ze zo'n positieve energie heeft. En dat maakt haar gewoon een heel fijn mens om mee samen te werken. En Katinka heeft iets nieuws, uh, speciaal voor super gemotiveerde online ondernemers die echt van actie houden en die een goed inkomen willen realiseren met hun bedrijf. Dus ben jij zo'n ondernemer? Blijf dan kijken, want in deze video vertelt Katinka ons er alles over. Ja, dankjewel. Uh, ik wil graag even mezelf voorstellen. Ik ben Katinka, ik kom uit België en ik heb eigenlijk twee blogs. Ik ben begonnen een viertal jaar geleden met Legally Wrong, een gezondheidsblog. En iedereen had zoiets van waar gaat ze aan beginnen, ze is een echte digibet. En wat bleek? Ik bracht dat bedrijf eigenlijk ontzettend snel naar succes. En iedereen had zoiets van hoe kan dat? Wat doe jij? En wat bleek eigenlijk dat ik een natuurlijke flair had of een gewoon, dat zat te brubbelen. En ik kon zo ontzettend veel geven en vertellen en passie delen met de mensen. Ja, dat de marketing eigenlijk vanzelf ging. En daardoor wou iedereen het weten, maar hoe maak je die marketing dan zo leuk? En zo is Power to Bloom ontstaan. Bleek dat dat echt mijn ding was om... Ja, al mijn klanten lijden eigenlijk aan het slimme vrouwensyndroom. Wat betekent dat? Dat zijn mensen die super zijn, een super uh, veel expertise en kennis hebben, maar daardoor last hebben van de concurrentie. Die bijvoorbeeld erg schreeuwt, die bijvoorbeeld heel marketinggericht is. En zij hebben zoiets van: Ik heb veel expertise, maar ik wil dat ook bij de mensen krijgen. En dan kom ik er eigenlijk bij. Dus ik leer hen. Hoe dat ze dat op een niet salesie manier kunnen doen. Hoe dat, dat leuk is. Hoe je eigenlijk gewoon die passie die brubbelt, de wereld ingooit. En dan eigenlijk de concurrentie een poepje laat ruiken. Of hoe zeggen jullie dat? Ja, ja zo zeggen wij dat ook, inderdaad. Ja, hey, en um, vertel, je hebt iets nieuws voor ons in petto. En uh, dat is eigenlijk wel iets uh, heel anders dan anders. Uh, tenminste, uh, normaal uh, zijn we natuurlijk uh, gewend om uh, een online training uh, te volgen of een programma online. Uh, maar nu heb je toch wel iets uh, heel nieuws. Vertel. Ja, ik, denk, ik denk dat het heel nieuw is op verschillende vlakken. Het is eigenlijk een abonnement. Dus dat wil zeggen dat je ongoing dingen gaat leren. Hoe komt dat? Omdat je ongoing dingen te leren hebt... De online business is een steeds veranderende, ontwikkelende wereld. We willen bijblijven. Daarbij komt nog dat iedereen af en toe een schopje onder de kont nodig heeft. En dat is een abonnement. Ja, help je om je elke maand op één thema te focussen. We gaan samen aan de slag. Ik heb ervaren bij mijn klanten in de online programma's, maar ook de VIP-coaching die ik gaf, dat we het meeste resultaat hadden als we samen... Echt concreet, we gaan nu allemaal Facebook live doen. Of we gaan nu allemaal een uitdaging creëren. Of we gaan nu allemaal video's opnemen met de smartphone. Dan hadden we het meeste resultaat. Omdat we dan samen echt ja, de wereld gingen veroveren. En daardoor is het abonnement ontstaan. Ik wilde dat ook een goedkope prijs meegeven. Om iedereen de kans te geven starters zowel als gevorderden Om het nog naast hun online cursussen te kunnen doen. Dat het echt budgetvriendelijk was. En dat ze zo ook eigenlijk kunnen proberen of dat het wel iets voor hen is. Want het is een abonnement. Het kost maar 17 euro per maand. Pas op voor de founding members. Voor alleen maar de mensen die dit keer instappen. Want de deuren gaan toe en dan is het gedaan voor die prijs. Maar ik wil met die mensen aan de slag gaan. Dus, zo is het ontstaan, het idee. Ja. En ook omdat er zoveel brubbelt, ik wil nog zoveel vertellen. Ja, er is zoveel te vertellen inderdaad. En ja. wat je zegt, de ontwikkelingen gaan natuurlijk super snel. Want ja. um, hoe, um, hoe zorg je ervoor dat je steeds weer nieuwe, nieuwe content uh, krijgt? Uh, wel, voor, ik vind dat eenvoudig, want die content die zit al zo lang te brubbelen in mijn hoofd. Dus, ik ben blij dat ik elke maand iets mag realiseren. Daarbovenop ben ik blij, want er zijn ook pijlers in een online business waar andere expert in zijn, zoals jij bijvoorbeeld, met de iPhone opnemen. Ik heb het van jou geleerd. Dus ik vind het ook fijn om mijn mensen met die andere experts te laten kennismaken. Uh, we hebben niet allemaal alle antwoorden, dus het is gewoon ook leuk met anderen samen te werken. Dan heb ik weer nieuwe business best friends forever voor mij. Maar ook leuke content voor de mensen. Ja. Dus alles wat er te leren is, daar vind ik dan wel een expert voor. Ja, dat is goed. En uh, want voor wie is dit nou precies? Voor welke ondernemer is dit nou echt helemaal geknipt? Ja, ik vind het eigenlijk geknipt voor de ondernemer die net even gestart is al. Die dus wel al een website heeft, die al weet een zakelijke Facebookpagina. Die dus de basis al wel een beetje op orde heeft. Maar nu eigenlijk wil gaan groeien en daarbij eigenlijk begeleiding nodig heeft en focus. Ja. Gevorderde ondernemers? Ja, absoluut. Want ik kan van iedereen bijleren en ook die focus heeft elke gevorderde ondernemer nodig. Dus ik ga zelf aan het mijn eigen abonnement meegenieten. Ja, super. En um, um, wat, wat krijgen de deelnemers allemaal? Ja, wat zit erin? Elke maand ga ik zelf altijd een training verzorgen. De bedoeling is dat dat een stukje uit de online pijlers zijn. En dat kan een pijler zijn over marketing, een pijler over sales, een pijler over lijstgroei. Elke keer wordt er één thema uitgelicht en dat wordt een hapklare, een hapklare training. Dus echt één die je uh, geen weken gaat kosten om die te implementeren. Daarnaast gaat een gastexpert zijn ding doen en ook heel concreet dingen tonen uh, wat dan je kan. Eigenlijk ook weer een hapklare training. Ja. Daarbovenop ga ik gewoon een gezellig kijkje achter de schermen geven. En dat vind ik zelf heel belangrijk. Ik weet, toen ik startte, wilde ik dat toch wel eens geweten hebben hoeveel ja, uh, een aanraaimakers bijvoorbeeld op haar mailinglijst had. Ik zou dat hebben willen weten. He, je wil sowieso een kijkje achter de schermen van een succesvol iemand hebben. En je denkt vaak dat die waanzinnig goed bezig zijn. Maar zo wil ik een kijkje achter mijn schermen geven. Ik ben waanzinnig goed bezig, maar ik heb ook mijn tuinmomenten. Ik heb ook uh, uitdagingen of dingen die mislukken. Yeah. Dus ja, die wil ik ook mee delen. Zodat je weet van, oh, als ik eens een berg te beklimmen heb, Katinka heeft dat ook en yeah. ik trek me daaraan op. Yeah. Daarbovenop gaan we ook elke maand een coachingwebinar geven, dus een vraag-en-antwoordwebinar over de thema's van de maand. De ene keer zal ik dat zijn, soms wil de gastexpert dat wel eens een keertje zijn. Dat maakt niet uit, maar dus dat je echt ook nog live je vragen kan stellen. Dus ik vind dat ontzettend veel hapklare informatie voor dat budget. Ja, fantastisch. Ik denk dat dat de wereld gaat veranderen. Ja, geweldig. <laughs> Super. En wat als, uh, als mensen zich nou willen aanmelden? Wel, als ze willen aanmelden, dan gaan ze gewoon naar de salespagina van powertobloom.be slash omg. En omg staat voor, oh my gosh, het is geweldig, maar ook voor onoverdienlijke mastermindgroep. Daar kan je aanmelden, je meldt je aan voor het abonnement, maar sommige mensen vragen zich ook al direct af, kan ik er dan ook uit? Ja, je kan er eigenlijk op elk moment uit en ik vind dat zelf belangrijk omdat ik zou niet willen dat er mensen in de groep zitten die eigenlijk zeggen van, pff, nee. ik ben er niks mee. Mm -hmm. En dan mogen die gerust gaan, want ik wil echt die enthousiaste groeigroep hebben. Ja. Het is ook zo dat ik al een survey in de groep heb gepost van de mensen die al in de groep zitten. Want we zijn al net meer dan 100 vrouwen ondertussen. Ik wil ook rekening houden met de thema's die de mensen willen leren. Dat ja. is altijd iets... Uh, ja, dat belangrijk is om naar te luisteren. Dus uh, wees er snel bij, dan kan je mee je eigen inspraak hebben over de volgende dingen. Oké, okay, nou superleuk. Uh, nou Katinka, dankjewel voor je tijd. En uh, nou, we zien elkaar uh, in de Oh My God uh, groep, ja, hè? Aan de binnenkant, keileuk. We gaan er een party van maken. Eigenlijk is business een happy business en een party beleven als die passie brubbelt. Ja, dan is dat het mooiste wat je kan doen, De wereld inzetten. Ja, geweldig. Jij bent bedankt om, omdat ik even mijn ding mag vertellen. Ja, dus... graag gedaan. Ja. Wil jij dus elke maand iets nieuws leren van Katinka of aan een van de gastexperts? Wil je praktische informatie over tools om jouw bedrijf mee te laten groeien? En wil je, je onderdompelen in een warmbad van andere ondernemers die net als jij en ik met dezelfde vraagstukken zitten? En heb je af en toe die schop onder je kont nodig? Uh, geef je dan op voor de onoverwinnelijke mastermind groep van Katinka? Wacht niet te lang, want binnenkort sluiten de deuren. En nu geldt er nog een speciale prijs die later omhoog gaat. Nou, ik zie je heel graag in een mastermind groep.